Hij staat inmiddels weer in zijn eentje op de brug. Uh, hij heeft met zijn twee vrienden naar de veilige kant uh, gestuurd. En uh, het gaat zo verder. Kirkum Ferens, terwijl hij rondkijkt, het gaat over Horatius Kootles, terwijl uh, hij rondlaat gaan, zijn Norse ogen, zijn troek is okulos, op dreigende wijze, minakiter, naar de leiders van de Etrusken. Voor één uit. En nu uh, bekritiseert hij ze allemaal. Een mooi gejasme, de werkwoorden in het midden en uh, de uh, leidend voorwerpen weer aan de buitenkant. Je um, moet je aanvullen Dikit Eos. Hij zegt namelijk dat ze die uh, etrusken, die vijanden, uh, door slavernij van Godse koning, de Regium Superborum, eh, vergeten hun eigen vrijheid, eh, omdat ze hun eigen vrijheid vergeten zijn, eh, die van een ander, alienam, en dan moet je aanvullen, libertatem, dat ze de vrijheid van een ander komen aanvallen. Eh, dus ze doen het niet omdat ze het zelf zo graag willen, die aanval. Daar de dupe van zouden worden. Uh, zij hebben eventjes getwijfeld, hier is het onderwerp denk ik, de Etrusken. Comptati is een debonens, in het perfectum. Uh, terwijl de een ja, eigenlijk afwachtend kijkt naar de ander, alius alium circumspectant, spectant, ut proium incipiant, om het gevecht te beginnen. Is hier het onderwerp? Uh, de slaglinie laten samenkomen is perfectum. Uh, betekent, ze zijn uiteindelijk toch maar gaan vechten uit schaamte. En ze vonden het toch wel een beetje schandelijk dat zij één man niet durfde aan te vallen met z'n allen. En clamore sublato van clamor soerre. Nadat het geschreeuw was aangeheven, uh, gooien. them